In een klas van 25 leerlingen draagt 12% roze sokken. Hoeveel leerlingen zijn dat eigenlijk? We hebben eerder geleerd om met een verhoudingstabel te werken. Ook met percentages kan dat makkelijk. We maken eerst een verhoudingstabel en vullen in wat we al weten. Dus aantal leerlingen, 25 in de bovenste rij. En het percentage in de onderste rij. Alle leerlingen is 100%. We willen naar 12%, dus dat vullen we ook in. Rekenen via de 1 en beschrijven de verschillende stappen op. Nu kunnen we de ontbrekende getallen uitrekenen. 25 delen door 100 is 25 honderdste. Dit keer 12 geeft 3. Dus 12% van 25 leerlingen zijn 3 leerlingen. Er zijn dus drie leerlingen die roze sokken dragen. Belangrijk om te onthouden is dat het totaal altijd 100% is. Let ook goed op wanneer er vragen over korting zijn. Bijvoorbeeld in de situatie dat je 30% korting op een broek van 150 euro krijgt, kunnen er twee vragen gesteld worden. 1. Hoeveel euro korting krijg je? En 2. Hoeveel euro moet je nog betalen? Bij de eerste vraag bereken je met behulp van een verhoudingstabel hoeveel euro 30% van 150 euro is. Bij de tweede vraag haal je dat bedrag nog van de 150 euro af, om te kijken hoeveel je nog overhoudt. Wat je ook kan doen is zeggen dat als je 30% korting krijgt, je nog 70% moet betalen. Die 70% kun je vervolgens met een verhoudingstabel uitrekenen. Als het goed is, weet je nu hoe je aantallen moet uitrekenen als je de percentages al weet. In de volgende video gaan we kijken hoe je percentages kan berekenen als je de aantallen al weet. Ik kan je alvast één hint geven. Het heeft iets te maken met verhoudingstabellen. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.